Heidi, hi Heidi, ho! Oh. Dat zeg je altijd. Is dat zo? Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn niet zondag. in Friesland. Oh, nou, sorry. En, nee, dat is koeienmerken volgens mij. Ik maak je er een heel feest van? Ja, ik, uh, ik heb Fries geleerd. Sorry. Van oh, Bjorn. Alleen Goedemergen. Wie, wie is Bjorn? De Bjorn is uh, zo. Ik had ooit op mijn Insta had ik gezet, zo mijn snap. Hadden we hadden net iemand gevoegd. Toen werden Bjorn en ik besties. Wij uh, hebben Ivy net ingeladen, dat duurde iets langer dan normaal. Zijn we zijn er nu net een half uurtje mee bezig geweest. Ja, ze was uh, niet van plan naar binnen te gaan. Maar uiteindelijk doet ze het gelukkig, toch? Yes, dus nu gaan wij naar de arkelhoeven samen met Ivy en dan wordt ze behandeld door Amber. Niet alleen Ivy wordt behandeld door Amber. Blondie ook, maar dat heb ik gisteren op, Oh, En je gaat werken aan de hand. Yes, met... dat heb ik gisteren verteld. Ja. Ja. Met, uh, hoe heet... Uh... Dat weet ik niet meer. Ja, iemand die opgeleid is met Bas. Dat, zo Ja. Doen. Vandaag zijn we met Amber. Amber is helemaal vanuit Ter Apel hierheen gekomen <laughs> voor uh, de paardjes hier. Ik heb vandaag Ivy bij me. Ivy is een 8-jarige cabervient, Mary. En uh, oe, ze heeft wat problemen met loslaten. Ja. En uh, misschien dat jij daarbij kan helpen. En wat wil je met Ivy? Nou ja, Ivy is niet van mij. Ivy is van Mara. Ik wil haar graag wat... Dus voor mij wat hoger voor de sport. Uitbrengen. Ja, sport uitbrengen. Hoi Het Hoi. is een beetje spannend voor jou hier, hè? Ja. Jij bent op ander terrein, denk ik, hè? Ja. Ja, precies. En dan wil je er wat hoger in de sport. En wat loopt ze nu in de sport met jou? Uh, met mij nog helemaal niks. Maar met mare heeft ze m dressuur startgerechtigd. Oké, okay, dus L2 uit. Ja. Okay. En L-springen, B-springen met Gina B springen, met mijn BB. Oké, okay. dus, uh... okay, dus eigenlijk van alles wat. Heel onrond ja. hartstikke leuk. Mag je even de deken af doen? En de peeskap ook? De peeskap mag ook eventjes af, want dan wil ik er heel graag eventjes zo meteen op, het harde, op de harde rechte lijn zien stappen, zien draven en aan de hand daarvan kijk ik even wat ik meer wil zien. Nog? Hebben ze je een beetje verteld wat ik ga doen vandaag of niet? Een beetje. Nou gelukkig, dan <laughs> nou, hoop ik dat ik straks een beetje meer nog uh, ga vertellen. Tess, uh, ja. Of ja. jij, wil jij hem op de rechte laan eventjes voor mij ja. eerst stappen, een stukje. Zo recht mogelijk en jij zoveel mogelijk ernaast lopen. Ja, top. Ja, wat ik nu doe is puur, ik kijk uh, naast dat ik naar kreupelheden ik eventueel kijk, kijk ik vooral naar de bewegingheid in het bekken en of die symmetrisch stapt. Nou, als je er recht achter staat, anders moet je even kom maar terug Tess. Anders laten we Tess helemaal naar Den Haag lopen, dat is ook zo flauw. Als je wel iets dichter bij mij komt staan, dan kan je hem iets. Ja, kijk, dan kan je zien dat hij achter wat. af en toe wat uit de uh, massa stapt. Zie je dat? Laten we. Tess, wil je nog één keer. een ja. Heel klein stukje. Gewoon tot dat open stukje stappen. En ook in het bochtje zie je dat ze eigenlijk niet zo uh, goed wil buigen. in de rug en in de bekken. Maar nu zie je het heel goed. Hè? Een beetje, ja, ik noem het wel eens een beetje een Donald Duck. Ja. Dank je wel, okay. Tess. Nou, en wat je eigenlijk wil zien is dat ze heel makkelijk onder de massa kunnen stappen, vanuit de bekken goed kunnen flexen, onderrug kunnen gebruiken. Dankjewel, mag je nu in draf? Ja. En waarom is dat belangrijk? Op het moment dat dat niet kan, nu zie je ook een beetje dat hij dat rechterachterbeen omheen zwaait. En nu zie je dat ook. Zie je dat? Mag je terug, Tess? Dankjewel. Oh, het is zo Noodstop. Dat er beter een beetje ongelijk zijn. Ja, absoluut. Hij beweegt wat ongelijk. Dat is helemaal niet erg hoor. Oeh. Rustig naar de stap. Want het is hier heel glad op de stenen. Ja, precies. Heel goed. Mag jij nog even een S'je voor me heen en weer stappen? Ja. Wat ik ook graag wil zien is wat hij blijft doen... op het moment dat ik wat bochtjes ga draaien. Probeer maar ietsje korter vast te houden, Tess. Zodat jij naast de schouder kan blijven lopen. En hem daar kan leiden. Ja, precies. En dan mag hij rustig stappen. En dan zie je ook dat hij vooral met het rechter achterbeen wat zoekt, hè? Ja, ja links ook wel iets. En dan zie je ook als ze de, de bocht omgaat gaat, dat hij eigenlijk net dat stuk achter dat zadel niet kan of wil buigen. Nou, daar moeten we eens even wat mee gaan doen. Dankjewel, Tessa. Nou, <tossimus> Ik heb genoeg dingen gezien. Als ik nu zeg van nou, ik heb eigenlijk nog niet zo heel veel ingang om wat mee te gaan doen. had ik nog kunnen zeggen, nou we gaan op het zachte nog longeren, we gaan nog rijden. Maar ik heb nu al genoeg gezien dat ze wat in wat beperkingen loopt. Ja. Nou daar wil ik graag wat aan doen, uh, want dat heeft ze nodig om natuurlijk te kunnen sporten. Want we gaan er toch bovenop, Tessa gaat er bovenop zitten, nou jij dan. Ja. Uh, dus die rug moet heel functioneel zijn en dan het bekken. En de hals ook, want dat, is het, ja, dat wil ik ook meenemen. Dus we gaan hem nu op de poetsplaats zetten. Dan krijgen ze bij mij altijd eerst een paar naaltjes. Dat is een combinatie van een stukje acupunctuur en eventueel wat dry needling. Ja. Dat zijn twee verschillende principes. Die naaltjes gaan even hun werk doen, dus dat, dan blijf ik er even af. En dan staat ze, ik zeg altijd, eventjes 10 minuutjes tot 20 minuutjes te sudderen, te ontspannen. Daarmee maak je ook alle fascie los, dus alle ja, verbindingen tussen alle spieren ja. in het hele lijf. En daarna ga ik hem helemaal afvoelen. Uh, ...mobiliseren en kijken waar dan eventuele beperkingen zitten. En ja. dan bespreken we het plan van nou, wat kom ik tegen, wat is te koppelen, wat kan nog beter. Hij is niet in één keer los, want ik kan niet toveren. Dat ja. zeg ik altijd heel eerlijk. Ik zeg, ja zo, zo werkt dat niet. Maar we gaan wel eens even kijken of we een beginnetje kunnen maken om het uh, wat te verbeteren. Yes. Ja? Tess, even voor jou uh, nog een vraag. Hoe is haar aanleuning? Aanleiding is, uh, op dit moment, ik ga niet te veel aanleiding, want als ik aanleiding vraag dan gaat het soort in mijn hand hangen. Ja. Maar als ik lichte aanleiding neem is het meestal wel constant. Oké, okay, dan is het wel een meestal komen. Het lukt wel. Ja. En in je overgangen, met name naar de galop toe? Nou, de galop is uh, best makkelijk. Dan gaat ze wel als eerst heel snel naar voren toe als ja. ik er uh, in draf niet goed onder controle heb. Ja. En ze vlucht al een soort, ja. maar dat begint nu ook wel weer steeds minder te Maar worden. dat vluchten, dat is wel een dingetje wat bij haar een beetje speelt. Ja, nou het is nu dat het steeds minder wordt. Hij kan hem nu steeds beter onder controle houden, maar ja. daar heb wel een rondje voor nodig. Ja, oké. Okay, maar dat is wel iets wat eigenlijk natuurlijk niet hoort. Nee. Dus dat zal wel uit haar lijf uh, komen. En um, als ze, als ze na de nagevigheid echt zo heeft, houdt ze dat vol of wil ze ook wel eens er zo uitklappen? Ze wil er ook wel eens uitklappen. Ja. Nou, dankjewel. Dan gaan we beginnen. Heb ik genoeg informatie? Kom, gaan we naar binnen. Nou, Tess, jij uh, kent het spellen hier al een beetje houden. Maar eventjes wat, Want misschien ja. vindt zij mij niet zo heel gezellig. De eerste ja. keer, met name aan die achterkant. Ja. Hé, hey, wijs niet. Kom maar. Hey. Ja, het Ze zit wel mooi op kleuren na het scheren. Hey, dat ziet er goed uit. Ze heeft ook single-night. Ja. Nou, vroeger ook die deur ook uitklapte. Want we gaan ook eens even kijken. Wat er hier zit, hè? Goed zo. Ja. Goed zo, ik, hè? Ja, gemeen, hè? Ja! Oei! Oei! Zo braver dan Lonnie de vorige keer. Ah. Nou ja, de eerste keer. We zijn er niet. Hè? Dat is waar. Ja. Zo, en dan doet deze iets meer aan. We willen eigenlijk juist niet dat het kaptoom uh, schuift. Mm -hmm. Dus dat hij mooi stabiel blijft liggen. Hier zit ijzer in, geen ketting, maar echt ijzerwerk. En dan met een mooi kussentje eronder, dat het niet echt hard op zijn neus is. Het klinkt best pittig, hè, ijzerwerk, maar dat hebben we zodat hij juist stabiel blijft liggen. Als hij gaat schuiven ben je onduidelijk in je hulpen en als je een keer een ophouding geeft komt het juist meer door op die neus. Ja. Dus we willen dat het zo mooi stabiel mogelijk blijft liggen. Nou, en daarom kan hij ook gewoon aan en niet met twee uh, vingers eronder, want dan gaat hij misschien juist weer schuiven. Hij moet ook niet knellen, dat doet dat hij niet. Ja, zo, super. Super. Nou, en dan... Ben ik zo meteen benieuwd uh, ja. wie dit is, wat je met hem speaker, haar doet. Jezelf, zelf voorstellen. Ja, ik ben Anne -loes. Ik ben Anne Luus Borneman en ik uh, ben docent aan de opleiding NCCH. Ik heb thuis mijn uh, paarden in training, twee paarden zelf en altijd wat paarden in training met veel werk aan de hand voor een stukje of training of revalidatietraining specifiek. Um, ja, dus daar hou ik me eigenlijk veel mee bezig. Ik zet uh, één met mijn ene paard, zet zet licht met een ander paard. En uh, ook in de ondersteuning van deze paarden zet ik veel het werk aan de hand eigenlijk in. Dus daarom ben ik ook heel benieuwd wie jullie zijn. En wat, dit, uh, wat je met hem doet en wat de doelen zijn voor hem. En, ja. Nou ja, dit is Blondie. Blondie is... Ja. Zes jaar oud. Zes jaar, okay. En ik uh, heb er sinds uh, drie weken samen mak was. Dus yeah. we hebben er heel erg naar ons eigen hand kunnen zetten. Dat was wel heel yeah. fijn. Heb je er ook? Ja. Okay, en cool. uh, dat heb ik samen met Daan gedaan. En ik ga nu denk ik sinds een jaartje ook naar Amber en Bas toe. oké. Okay. Uh, ze worden dus nu al uh, een jaar gemanipuleerd door uh, Amber en met Bas zijn we ook heel erg veel bezig. ja. Yeah. Uh, ze is net ook uh, gemanipuleerd en. Uh, ja. zit vooral een beetje vast in haar hals. Ja. En haar rug dat begint nu steeds beter te worden. Al maar zei ook dat we uh, moesten werken aan nou ja, moesten, dat we rekening moesten houden of we kunnen kijken of we dat kunnen doen, uh, is schouder binnenwaarts de volten. Ja. Omdat ze daardoor, nou ja, weet ik niet precies, maar. Uh, en ik wil heel graag met haar tot het M komen met dressuur en. Nou ja, zo ver mogelijk als ik kan met B springen. Alleen, ik moet zelf heel erg oppassen dat ik niet te lang word. Ja. Want het uh, blondie is nou. klein en ik ben groot. <lacht> nou, ik zou wel zeggen vooral blijven groeien, maar dan is het lastige, ja. ja. Um, en je geeft aan van... Um, de rug gaat beter. Ja. Waren daar De rug zat in het begin echt heel erg vast. Ja. En het begint nu steeds meer los te laten. Okay. Dus, uh, en wat om... heb je daar al voor gedaan? Ze gaat uh, nu denk ik een halfjaartje, ongeveer, naar de ACA-trainer. Ja, En okay. uh, die zorgt er heel erg voor dat we niet te veel, niet te weinig, dat ze met haar rug heel erg loskomt en haar benen wat meer bespiering Ja. En ook zelf met uh, Daan heel veel overgangetjes rijden en met Bas en, ja, vooral met Bas, uh, dat we werken aan schouderbinnenwaarts en wijken. Ja, oké. Okay. En dan denk ik, wat Amber geeft aan van in de hals dus, uh, hebben we het dan over de lage hals met name. Weet je dat? Ja, zei ze heeft een is dat? lage hals en ze wil helemaal niet, dus met M gaat ze ervoor verkopen. Ja. Dus niet zo dat uh. deze pony de bedoeling is, uiteindelijk is springgevocht en beide ouders springen zet. Ja. En uh, het is eigenlijk ook de bedoeling dat ze met hem springen. Oké, okay. oké. Okay. Zodat ze met M komen. Nee, ja, dan mag je na de M gaan je weer groeien. En je daarna, gaat je naar de volgende ja, en met ja. en je hebt een leuke eruit hoor, natuurlijk is het wel heel eind. Ja, uh, alleen we hebben alle, wel heel erg geprobeerd om haar uh, goed uit te laten groeien en niet te snel te veel te Ja, precies, want wat we, uh, misschien heb ik het gemist hoor, wat op welk niveau is ze nu? Uh, we kunnen in principe L2, maar rijden L1. Oké, okay. oké. Okay. Goed, dan gaan we daarmee bezig. Een stukje schouder binnen. want Daarom zeg ik ook, hè, van, gaat het dan om de lage hals? Want ook als je onderrug, lage hals, die staan vaak in verbinding met elkaar. Omdat zowel uh, die, het cto gewricht, dus die laatste haal, halswervel... Ja, ja oké, okay, nou. Die laatste halswervel, die zit eigenlijk tussen die schouderbladen... die gaat dan over in naar de eerste borstwervel. Dat vormt samen het CTO-gevricht. Nou, en uh, dat gevricht kan eigenlijk alle kanten op bewegen. Dus die kan flexie maken, extensie maken. Die kan naar links, naar rechts buigen. Je laterale beweging is dat. En hij kan roteren. En dat roteren en het stukje flexie, dus bolling... dat train je eigenlijk met schouder binnenwaarts. Maar dat CTO kan dus alle kanten op, dat gewricht. Maar niet zelfstandig. Net zoals dat wij ook niet ons borstbeen in kunnen trekken zonder iets met onze nek en eigenlijk onderrug te doen. Zo werkt het ook voor het paard. Als jij zegt, hij ah, heeft last gehad in zijn onderrug, dan was hij heel stijf dan is die daar waarschijnlijk gaan compenseren ja. of andersom. Dus dan willen we dat weer mobiel maken. Nou, je gaat dan naar een manueel therapeut. Ja, dus... Ze wordt waarschijnlijk ook uh, ingespoten daarvoor. Oké, okay. ja, dat is altijd goed. We ja, gaan eerst onderzoeken. Dus. Precies, ja. ja. Het is altijd, ja. <lacht> nou ja, eerst onderzoeken en dan als er iets is, dan wordt ze er waarschijnlijk voor ingespoten. Precies, ja. Dus dan wil je dat eerst verder weten van oké, okay, kan het paard daar mooi bewegen? Nou, dan heb je inzichten nu van Amber en dan kan je daar nog verder gaan kijken. Mocht hij daar last hebben, een ontsteking hebben... dan kan het zijn dat je wilt inspuiten met ontstekingsremmers... zodat het daar weer kan bewegen. Maar dan nog gaat het erom dat jij in je training... samen met een behandelaar, manueel therapeut, dat weer mobiel kan maken. Dus wij gaan nu kijken, oké, okay, wat komen we tegen? En dan kan dat dan ook weer je input zijn voor ja, verder onderzoek. Ja. ja? Oké. Okay. Oh ja, en dat geldt dus ook voor die onderrug. Die onderrug, daar zit het SI-gevricht in. Dat kan eigenlijk alleen ook maar bewegen door eigenlijk het bovenbeen en de rug. Ja. En bekken. Ja, Daar heeft je niks meer. Daar Nou, dan heb je daar dus al. Dan heeft het werk wat je al hebt gedaan, heeft goed uh, uh, nut gehad. Nou gebruiken we dus die bijzet. Is hij dat gewend? Ja. Oké, okay, top. Dan kunnen we misschien ook. Uh, het is wel een onderbreking, maar dan kunnen we misschien ook uh, handiger nog een touw uh, gewoon een pakken. Want die logeerlijn kan een beetje veel ja. zijn. Ja, ik wist niet zo goed wat ik moest uh, pakken. Nee, dat snap ik.